Mensen lucht gelukkig naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Wife, Ellis Bidiwaramor. En vandaag ga ik weer op pad met de Belgische politie. Uh, jullie vragen en ik draai. Of hoe is die uitdrukking? Nee, dat klopt niet helemaal. Want jullie hebben wel... Zo so dan. Zo so dan. Oh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat is niet goed. Ja, om meteen met de deur naar huis te vallen. Ik heb er één Belgisch voertuig in staan. De rest is allemaal Nederlands. Dus... En die rent er gewoon van door je. Hey, hey, oh shit, shit, shit, shit, shit. Oké, okay, dit is niet goed. Want die gaat finken. Meneer, kom maar even hier. Man, okay. Jezus, mond houden. Hey, ik kon hem niet. Kom eens hier. Wat een stoffe geluid. Omdraaien in mijn aangouden. Artikel 5, gewoon aanhouding op basis van artikel 5 ja dat is in belgië natuurlijk niet maar we gaan uh, ja de video begin een beetje heel raar. <coughs> ik ben nog steeds ziek voor de mensen die het in mijn vorige video gehoord hadden maar goed we gaan even uitleggen hoe en wat we gaan beginnen met de intro hier dus een soort van uh, deze meneer is aangehouden en daar ga ik een transportje voor vragen um, maar goed ik heb dus één belgisch voertuig erin staan met uh, Één Belgisch uniform en de rest is allemaal nog gewoon Nederlands. Dat gaan we echt niet aanpassen. Dit is ook een add-on voertuig. Dus die heb ik er als police 7 in toegevoegd. En dat wil dus zeggen dat ik ook geen stoptekens hiermee kan geven. Nou dat gaan we oplossen. Um, daarbij zijn de dus wel aangepast. En that's it. Ik heb een uh, Glock. Hello. Dus die hebben we ook gewoon. En ik uh, pak nu even een Taser. Zo, want die hebben ze ook. Akker. Commentaren en zo dat hoef ik niet. Of ja, dat mag altijd, maar daar ga ik toch niet mee doen. Ik uh, heb dus gewoon één voertuig, één uniform, wat wapens, sirenes, that's it. Klopt niet helemaal, maar we doen het hiermee. Uh, voor de rest, wat wil ik nog zeggen? Uh, weet ik niet meer. Dit voertuig kwam met mij dus tegemoet gereden reeds. Over de stoep reed iemand aan. Hij stapt uit en rent weg. En hij, uh... ja, hij... rende weg omdat ze voortuigen. fixen, dat dus snap ik wel. En we gaan verder. Voertuig is gemaakt door... Uh, high Performance Modding. Samen met NNN Modding. Meen ik... En dat voertuig is nog steeds niet te krijgen zoals ik in mijn vorige video's ook al zei over het voertuig. Uniform zijn gemaakt door... ...BE Mods V of zoiets. Dat heb ik op GTA 500 Mods gevonden, link in de beschrijving. Een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen. We've got a possible burglary, a silent alarm trigger at 354 in Road. alsjeblieft, hey, 2. 2 boeit me niks, in België dat is dat gewoon met spoed. Nee, ik uh, zou het ook echt allemaal niet meer weten hoe het zit met meldkamer. Uh, Bravo 1 is dat geloof ik, maar dat was per elke regio anders. Uh, dus we zeggen gewoon meldkamer vandaag. De regels hadden me toen in verdiept, maar nu echt niet meer. Er zit hier een zombie. Dat is niet mooi, maar we krijgen ook... Uh, een melding. Leuk, ik denk dat er iets met een gijzelsituatie aan de hand is. Klinkt niet goed dat ik het zo allemaal las. Zet de sirene alvast uit. We kunnen net een branderloom... ...te plaatsen. Een bericht voor alle waarden een bericht voor alle waarden Ja, dat is een situatie. Mag ik moet even met hem praten. Goeiedag. Oké, okay, even kijken. Wat hebben we hier? Um... <coughs> ja, een gijzeling. En houdt hem onderschot met een wapen. Hoeveel gegijzeld zijn er? Um... Oké. Okay. Wat voor wapen is het? We hebben nog geen informatie erover. Zijn er camera's die we kunnen bekijken? Uh, Oké. Okay, uh. Kunnen we met hem in contact komen? Oké, okay, we kunnen bellen of een of andere... Uh. Ja. Hallo wie is het? Hij zegt nee ik wil niet met je samenwerken, ga weg of hij raakt gewond. Uh, nou ik wil eigenlijk iedereen uh, levend naar buiten hebben, hoe gaan we dat uh, kunnen doen? Hij wil een hamburger, geloof ik. Burger wordt in de next oh, ja. <coughs> Hoeveel mensen zijn er nog? Ik heb één gegijzeld. <coughs> En die gaat dood als jij je niet zorgt wat ik wil, niet regelt wat ik wil. Ik zijn er wapens? Hij heeft een pistool. Oké, okay, we gaan je wat eten regelen. <laughs> uh, ja goed, nu moeten weer met dat hier of zo. Oh, wacht. Waar gaat het allemaal over? Okay. We regelen eten, want hij wil een hamburger. Dus dat wordt geregeld. Daar komt eten. Ik denk dat hij meteen die kant op gaat. Kan ik dan nou tegen hem zeggen? Oké, okay, het eten wordt gebracht. We wachten even af. Hij heeft zijn eten. Hij gaat maar waarschijnlijk nu te woord zijn en uh, dankbaar zijn voor het eten ofzo. Hoop ik toch. Totally Let's go, we gaan naar binnen. YOLO. Belgische politie doet dat allemaal. Wow. We zijn boven, denk ik. Oh, oh, oh, oh. Hey, politie, stoppen! Handjes omhoog. Ja, dat is heel goed. Gij moet stoppen met wat je doet. Ja, heel goed. Op uw knietjes zitten. Die is dood. Ja, op de knietjes. Je hebt eraan aangehouden. Nee, dat ging echt perfect dit. Ben je eigenlijk de gijzelde of de persoon die. Ik weet het allemaal niet meer. Oké. Okay. Eenmaal AT. Maar niet hoe we het wilden. Het officieel wil nog even de rest van de woning kleren. Oké. Okay. Ze begon te schieten, dat is niet goed. mee naar buiten. Laten we een ambulance deze kant op komen. Hallo. Jullie zijn niet meegekomen, hè? <coughs> <coughs> Ik weet niet zeker of dit nou gewoon de vrouw was die um, was gegijzeld of die wat heeft of die wat de gijzeling deed. Ik neem aan dat zij de gijzeling deed, omdat ze schoot wat zijn we als het wapen afgepakt heeft ze het wapen afgepakt en ja en dan gaan we nu maar wel weg hey, ik, om in, uh, ik vind het uh, geen leuke meldingen en dat op zich vind ik het geen leuke meldingen omdat um, je zoveel opties hebt en uiteindelijk loopt die altijd wel een beetje vast en dat kan aan mij liggen Zo. Of uh, dat ligt toch aan de mond, maar ik vind het niet leuk. Dus wij gaan door en we gaan eens kijken of we nog een melding kunnen. Bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We hebben een domestiek disturbance in Rancho. Ga je het wel schrift Pio Is weer hetzelfde type melding dingen, niet een gijzeling of zo, maar. Met dat spreekmenu, dat is gewoon van een Callout pack denk ik. Ik zie nu alweer iets met interaction, interaction menu. Dus nu geloof ik een, een ruzie tussen de eigenaar van een woning en een persoon die een woning huurt of zo zoiets. Uh... Ik moet er even naar achterkant met Ja, hier rust het. Volgens die en dat als hij bericht voor alle wagens, op bericht voor alle wagens, als het aanzien. je schotels samen. Ja, oké. Okay. Ik praat dus nu met de eigenaar van dit complex. Oké, okay, ik wil dit uh, zijn maar even tussendoor komen. Ik ga jou eens even wegduwen en niet omdat ik ze uit elkaar wil hebben, maar ik wil even met hem praten. Even rustig aan met de sranant. Oké, okay. Deze meneer hier. Die heeft een... <coughs> Wacht even. Um, die heeft dus een, uh, een reparatie aangevraagd. Deze meneer heeft dat laten doen. Of heeft dat zelf gedaan. En hij vindt dat dat niet goed is gedaan. Hij zegt hij werd helemaal boos via de telefoon. Dus ik ben even hier naartoe gekomen om het verder te bespreken. Uh, ik vraag even... Waarom heb je de politie voor gebeld? Hij zegt dit is een serieuze zaak. Um... Dat heb ik ja, nou Ik ga nog eens kijken of ik met hem kan praten. Met hem kan niet meer praten. Je moet wel even wat bewijzen bij elkaar gaan verzamelen. Wil je laten zien dat ze ook echt. Uh... Ja weet je, als hij, als hij wilt tot hier een zaak van wordt gemaakt, dan moet hij bewijzen verzamelen. En dan moet hij dat via een advocaat of zo uh, re regelen. Hey, maar je stopt dus even met bedreigen, dat gaan we sowieso doen. Dan wil ik jou even een tijdsbewijs. Oh. Ik kan niemand vragen om het gebied te verlaten, lijkt me we wel beter als deze meneer hier. Ja, maar ik moet zoeken met de andere meneer. Daarom zei ik jou ja net dat we weggaan. Zodat ik met de goede kan praten. Deze meneer hier. Ga maar even gewoon. Hé, hé, hé. Dit is even kalm. Deze meneer gaat het gebied verlaten. Jij gaat niet op hem afrennen en hij gaat uh, gewoon met vervolgen en ik heb ze beiden gezegd van regel het maar via een... Uh, nee, grap. Je gaat hem niet achterna rennen, je gaat nu gewoon ophouden. Ja. Weet je wat, ik ben niet helemaal klaar met als je wilt doe je maar gewoon via zo'n advocaat of zo regelen. En dan gaat iedereen met wettelijke eisen of zo, wettelijke dingen zeg maar, ga je maar gewoon regelen tot dit uh, wordt geregeld. Weet ik veel hoe. Dat is geen politiezaak. Dat zijn geen strafbare feiten gepleegd en komt er op neer. We've got a on a new empire way. Daar moeten we mee doen. En niks anders. Nou, daar zijn we weer. Maar we gaan wel de video afsluiten. En ik ga jullie even daar wel een, uh, een verklaring voor geven. Jullie zullen waarschijnlijk het echt een KUT video vinden. Um, en dat snap ik ook wel. Maar uh, daarom even de uitleg. Ik heb dus dit voertuig geplaatst op uh, Police 7. Ik heb het uniform extra ingespannen als dus kop 4 in plaats van kop 1. Um, dat zijn dus allemaal add-ons en ik weet niet of het daarin ligt of dat het ligt aan LSPD of allemaal maar hij crasht continu. En dat vind ik echt niet leuk. En ik word daar echt niet goed van. En ik heb echt moeten knippen en plakken tijdens deze hele video. Uh, om.. Het zo min mogelijk te laten merken tot die crash. Maar ik heb denk ik alles bij elkaar. Misschien wel 10 meldingen gedaan. En tijdens het aannemen van de melding. Tijdens het rijden naar de melding. Of tijdens het aankomen bij de melding. Crash je die zo vaak. Dat ik ook gewoon deze hele video verdeeld over drie dagen heb moeten opnemen. Omdat ik gewoon na drie keer crash. Kon ik wel die hele PC kapot staan. Maar dat gaan we dan natuurlijk niet doen. Um, dus voor. In de toekomst wil ik best nog een keer met de Belgische politie opnemen. Uh, maar niet op deze manier. Dus ja, dat ligt dan aan mij. Dus daar ga ik iets anders voor verzinnen. Uh, maar dat houden jullie van mij te goed. In principe houden jullie dat van mij te goed. Ik uh, ga mijn best doen. Ik heb het ook druk. En als ik nu weer iets beloof, dan krijg ik waarschijnlijk over een maand weer. Wanneer komt weer Belgische politie. Ik ben het niet vergeten en ik ga het weer doen. Voor nu, sorry dat de video zo liep, ik hoop dat ik er toch wat leuks van kan gaan maken en ik hoop dat jullie toch een beetje ervan hebben genoten. En het voertuig blijft gewoon vet. Alleen ik heb geen grillflitsers hè, wanneer gaan die eigenlijk aan? Die gaan niet aan. Oké, okay, maar nu is uit. Kan ook aan het voertuig liggen. Of uh, ik bedoel, kan ook aan Gaan ze nu aan. Nou, nu gaan ze aan. Maar ze gaan niet samen aan. Dat is wel jammer. Uh, maar nu is uit. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Ik heb geloof ik roleplay in de planning staan. Maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Tot dan. Doei.